We zijn hier in de Efteling. 1 graden. 1 graden, ja. Even voor je echt 1 graden. Ik heb zelfs handschoenen. Deze loopt hier. Hashtag, ik heb ook nog korte mouwen hier onderaan. Kijk dan. Wacht even. Kut. Ja, ik heb hier ook nog korte mouw ja. hey, Het is goed dat ik, uh, hoe heet het, stabilisatie op mijn kamer heb. Anders trilt hij hier gewoon zo. oké. Okay. Uh. Uh, we gaan, zijn hier in de Efteling. Ja, leuk hè ja, ah, ik kan niet. Oh, nee. nee, helemaal niet. Nee. Uh, lieve hoefpak. Nee, <laughs> uh, uh. hey, kijk. Mag ze niet meer ook in de park? Huh? Smoke! <laughs> Smoke! Hé! is een in de aangewezen Dit gaat ook voor Ja, doei! Ik ga naar huis, ik mag niet vapen. Doe doei. Ja. Nou, het van spooksel dat er een vrije val komt, is dus wel! Kijk dan! Vrije val! Oeh. Kijk eens. Kijk dan. Kijk ja. dan. Ze verkopen toch muts en handschoen in de Efteling? Als je er 300 euro voor wil betalen, ja. doe Ja. Kijk, hij heeft een pieboets op zijn achterrug. Dat is een knolstaartje. hij? Echt serieus? Ze hebben nieuwe merchandise. Nou, ik vind op zich uh, deze het lelijkst. En uh, deze twee het weer de lelijkst. Deze vind ik het mooist. Wat ik ook mooi vind is deze. Het is allemaal mooi. Ik heb mijn handschoenen. Ja, Heel handschoenen. handschoenen. Nou, ik weet wel hoe. Kijk, ik weet eigenlijk niet meer hoe, hoe ik content moet maken. Ik weet niet meer of ik content ik moet posten. Dus wat ik ga doen. Schaatsen. Ook, ik ga prullenbakken filmen. Nee. nee. Ik ben Bartbaan en ik ga prullenbakken filmen. Kijk, iets huidelijk. Waar is de eerste prullenbak? Helemaal nergens. Ja. Hier heb je pauw bezig. Nee, daar staat het nummer. Oké, okay, hier heb je een nummer. Kijk, kan je die birg bellen? Het is, het is die. Nou, ga die weer eens bellen. Huh? Nou, die bellen. Ga die weer eens bellen. Godverd! Ga die birg bellen. Birg, Heb Ik pak jouw telefoon. Kutrookzone er ook zo als jij. Oh, dat wil niemand. Maxemorgs. Ah, nou, nu is Maxemorgs wel, Max wel mooi. Waar is het dan het bekaberen? Die toren zouden ze toch laten staan? Godverdomme. Hè? Je ziet alleen nog maar die. Hoe heet het? Die uh, de ronde zaal van de. Van de wachtrij, Met die vladerikken. Leuk. Wat? Zou toch? Nah, oh, fuck it meel, oh godverdomme. Ja. Ja. Nou kijk, hier kan je schaatsuren. Uh, je wordt hier wel doof op dit plein. Volgens mij praat ik veel draad. Oké, okay, leuk. Kijk, hier heb je allemaal nieuwe souvenirs. Ik ga er even heen. Er zijn ook een paar nieuwe gekomen, zoals die. Deze. Uh, deze. Die had ik net al volgens voor mij. Deze. Der. En die. Allemaal leuk. Ik weet wel, ik ben nog nooit op een ei, uh, ik heb nog nooit geschaafd. Maar ik ga wel schaatsen. Hoor. kijk maar. Ja. Deze hele vloer trilt. ik heb het ooit gedaan, toen kon ik het echt wel goed. toen was ik met u gegaan. maar je, ja, als je jong bent, het een... ik heb nu echt gewoon angst met die camera. Ah! Wat is dat zo meisjes schil <laughs> you know je uh, uit mijn weg of ik uh, schiet je op weg. <laughs> de view van deze rit oh mijn goed, het kan niet dit is echt erg gewoon midden op dit nergens kan je ff. je hebt ook niet van die dingen waar je aan vast kan houden dat was ook de reden waarom ik toen zo snel ging ik loop you no know? Ja. Oh nee hè Ik ga ervoor. Oh moet het komen dat jij een keer gaat vallen Dan moet anders ben ik echt bang dat ik gewoon val met die camera en dat ik er Oh oh! Ja, mag ik ook echt vast dat... Jezus. Oké, okay, we zijn van het schaatsen weggegaan. We zijn van het schaatsen, want ik kan het echt niet. Zij raakte bijna onderkoeld. Handen. We staan nu maar bij Vogelrok, maar het is ook het laatste shot dat ik kan opnemen. Vond je deze video leuk? Tel deze dan weer heen. En dan zeg ik tot de volgende keer! Trouwens, wat vind jij van de Efteling? Terry Oké. Okay.